Nou, goedemorgen. Hoe laat is het? Laten we even kijken. Het is vandaag 10 oktober um, 2022. Um, zoals jullie net al konden zien, zagen jullie dat ik aan het eten was. En tegelijk dat ik um, mijn ontbijt aan het maken was. En hiervoor heb ik gesport. Dat kun je ook al zien. Um, je kunt zien dat ik spoelkleren aan heb. Dus... Ik heb een druk ochtendje gehad. Het is dus ondertussen tien over tien. Denk ik. Ja, tien, bijna kwart over tien. Zelfs af. En ook nog eventjes. Dat is wel leuk. Is misschien wel leuk om te vertellen. Nadat ik bij uh, de gym vandaan kwam. Want ik had geen zin om hard te lopen. Ging ik nog even naar Action. Omdat ik iets moest hebben: sowieso shampoo. En make-up boekjes. En. Een, een stereokabel om in en uit te doen, want uh, deze heb ik nodig voor mijn headset. En ik had zeg maar voor deze beker had ik hiervoor, toen ik op vakantie was, ik er een knaren, had ik ook zo'n beker. Maar dan zat er een beker met een rietje erin. die vond ik ideaal. Nou, nu was het zo dat ik in dat drinken had ik, zeg maar, ander drinken gedaan dan water, waardoor het geen stinken en waardoor ik het weg heb gegooid dan. Maar... Um, die kon ik dus niet meer vinden. Maar ik heb wel wat anders gevonden, waarvan ik denk, ja, dit is wel iets heel handigs. Ik heb dus een agenda weer gekocht, maar dit is een agenda voor 2023. En het voordeel aan dit agendatje is, ten eerste, je hebt de persoonlijke data, World Times, et cetera, et cetera, et cetera. Maar je hebt ook, zeg maar, nadat je nood hebt, elke maand, gewoon voor elke dag, ik zal hem even zo laten zien. Je ziet hier een klein gleufje. Dit is tot aan de zomervakantie. Dit is het eerste jaar en dat is het tweede jaar van de zomervakantie. Um, heb je elke maand, elke dag, heb je dan de pagina's. Januari even laten zien. Dus daar kun je van alles opschrijven wat ik ideaal vind. Dit soort dingen vind ik ideaal. Omdat ik dan elke dag gewoon kan zeggen van in januari dit, uh, 4 januari dit, dat, zo so, zus. So. Etcetera, etcetera. Het begint bij 1 januari. En het eindig... Uh, uh, hoe heet het? 31 december. Is het ook zo dat deze um, een linkje had. En dan neem je het linkje niet vinden. Ik zie hem wel hier, wacht. Ja, daar is het linkje. Het linkje. Dus dan kun je letterlijk gewoon zeggen van... Dit is die datum, dit is die datum, we zijn nu hier. We zijn nu hier. En uh, hoppakee, pagina openslaan. Dus dat is wel iets wat ik heel ideaal vind. Ook qua examens. Uh, maar ook qua vakanties, want nu... Zie ik als het goed is, wanneer er vakanties zijn, zie je dat hier? Of is dat niet hier? ah oh ja, dan heb je de feestdagen 2023 erin zitten. Ik heb niet eens goed gekeken in die agenda. Ik heb hem gewoon omdat hem nooit dacht, oh dat is handig. Ik vond het gewoon een leuke agenda weer te hebben. Um, maar je ziet hier zeg maar de feestdagen op zo'n manier, ik weet niet of ik het goed laat zien. Of deze manier of die manier, maar je snapt het over de feestdagen zeg maar. En hij begint op 26 um, december. Het zijn dan decembermaanden nog. En daarna gaat hij over naar januari. Daar heb je nog zeg maar notes ertussen. Oh, zaterdag is uh, 31 december. Nou, dat is echt leuk. En ik vind dit persoonlijk. Vind ik wel heel ideaal. Uh, omdat je zeg maar lijntjes hebt. En niet zozeer vakjes wat je had op die vroegere agenda's. Waardoor ik dacht, ja, die ga ik kopen. Omdat ik het echt zelf goed moet bijhouden. Als ik wil dat het gaat lukken. Lijkt me ook gewoon leuk om, net zoals voorheen. Ik heb in 2012 had ik ook een agenda gebruikt in mijn ROC-opleiding. Want dat die dingetje eraf aan het trekken. Um, en die heb ik later teruggevonden. Hij is trouwens 3 euro, als uh, je wil weten. Bij de Action. Um, en die heb ik later teruggevonden. Daar heb ik doorheen zitten plannen. En dan zag ik dingen zoals um, burgerschap inleveren, um, verzorging inleveren. Maar ook de. Maar de, ook de dingen zoals de eerste keer dat ik op date ging. En uh, de eerste keer examen en gesprekken. En wanneer ik een uitje had. Of wanneer ik vrij was. Of vakantie had. Waardoor ik alles kon. naplannen. Maar ik denk dat het ook gewoon veel rust geeft. Als ik zeg maar gewoon zo'n agenda heb. Want ik heb ook zo'n planner. Uh, nee. Ja, dit is hem. Ik heb ook natuurlijk zo'n planner. Maar met zo'n planner is het zo dat je. Um, zelf alles moet inschrijven. Dus dan heb je dit bijvoorbeeld. Of dan heb je zoiets. Weekplanningen kun je maken. En mondplanningen kun je maken. Nu kan ik deze ook wel gebruiken. Maar ik heb deze voor het laatst gebruikt. Juni 2022. Ja, juni 2022. En ik heb hem echt wel een paar weken gebruikt hoor. Want ik heb hem echt wel uh, 2021 gebruikt. Juni 2021 mei 2021, april, maart, februari, um, even kijken, januari, december 2020 en november 2020. Toen ben ik er dus mee begonnen, november 2020. En ik heb het nog een paar keer hoor. En op zich, het is wel een leuk iets, weet je, dat soort dingen want je hebt ook bepaalde to do checklisten to do this month en dan heb je zulke dingen ik weet niet of ik het laat zien, maar die heb je ook en um, making notes dus je hebt wel het een en ander maar ik weet niet ik vind dit dit gebruik ik amper echt meer um, zoals in week 44 tot 52 heb ik het gebruikt week 44 tot 52 uh, Februari 2021 heb ik het gebruikt. En voor de rest ik heb bananen uh, bananenshampoo. Hij ruikt ook echt naar bananen. Dat vind ik zo lekker ruiken. Geen idee of hij goed is. Uh, maar van de action, alles van de action. Dat zit. Wat ik nog me met de manen. Nee, ik vind niks meer te En dan blijf ik wel slapen. Dus de tas moet ik ook in orde maken. Dus ik denk dat ik eerst mijn tas ga maken. Um, daarna de workout doe daarna de video's gaan editen um, want ik moet echt wel bijlopen weer ondanks dat ik amper iets heb ge, gefilmd en dat ik daarna naar mijn vriendin ga zeg maar naar mijn beste vriendin niet mijn vriendinnetje of wat dan ook um, dus ik ga wat doen en ik ben op de fiets naar de, de sportschool gegaan want ik had eerst zin om met de bus te gaan toen zag ik de bus wegrijden en toen dacht ik dag bus toen pakte ik de fietssleutel, maar ik heb natuurlijk geen fiets meer, want ik wil even in de winter en herfst niet met de hebben omdat ik heb het gewoon te eng met blaadjes. Dus ik had de fietssleutel uh, gepakt, ik denk dat is de fiets van mijn zusje. Ik vraag tussen mag ik hem alleen? En zij zegt, natuurlijk. Uh, past het niet. Ik check hem op de reservefiets, past het. Ik denk, shit, niet die fiets heb ik nodig, ik heb die andere fiets. Ik terug naar boven, ik wil juist de fietssleutel pakken. Ik weer naar beneden. Uiteindelijk ben ik iets van vier keer op en neer gegaan met die lift in een uurtijd. Of een kwartier tijd. Um, ja, en ik kon er heel moeilijk uitkomen vanmorgen omdat ik slaap. Moeite heb gehad. Ik kwam heel moeilijk in slaap. Um, mochten jullie vandaag nog wat zien, dan weten jullie dat ik niet ben mee te slapen. <gif> mochten jullie uh, morgen denken zien, dan weten jullie dat ik wel ben mee te slapen. Um, dus ja, ik zie het zo weer. Ik denk dat ik even wat meer moet eten. Of drinken. Ik weet niet. Ik zie ze. Nee. Ik zie jullie ofzo. En dan je jullie de volgende dag.